Wij proberen uh, boeren te helpen uh, natuurbeheer te doen, ook uh, enthousiasme daar, uh, daarvoor uh, te genereren. We hebben uitgestelde maaidata ten behoeve van uh, uh, weidevogelkuikens, zodat ze uh, de tijd hebben om vliegvlucht te worden. We hebben ook plasdrasgebiedjes, uh, uh, we proberen uh, goed ver van de sloot te blijven met bemesten, dat soort dingen. En dat werkt echt stimulerend in het uh, weidevogelbeheer. Doordat we uh, bijna een vijfde deel van ons areaal in weidevogelbeheer hebben, heb je een deel van je voer met toch minder goede kwaliteit. Als je heel vroeg kunt maaien, heb je een veel hogere kwaliteit uh, van je gras dan wanneer je uh, pas op 15 juni heb je heel stengelig lang spul waar niet zo heel veel energie meer voor de koeien zit. Dat is echt een kostenpost. Dus uh, die, die schadeloosstelling die is, die is uh, voldoende. Je verdient er niet echt aan. Je hebt natuurlijk als, als agrariër uh, heb je belang bij grote, ruime percelen. liefst zou je dan trekken met een robot op uh, heen en weer laten gaan, maar met al die, die kronkels is dat uh, heel lastig. Uh, maar de, ja, de, de burger die, die, uh, ja, die adoreert dat landschap, die wil dat graag zo in stand houden. Dus daar, daar, daar zit een beetje een, uh, een tegenstelling. Ja, we willen allemaal graag het landschap mooi houden, maar ja, de ene stoort zich aan zo'n kleine windmolen die eigenlijk... Ja, ...op een bouwblok van een boerderij uh, verloren gaat, want zo'n impact heeft in mijn idee die windmolen niet. Maar goed, uh, ja, andere mensen vinden het vreselijk. Ja. <laughs> en ja zo gauw ze een week zien, dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, ja, flippen ze. <laughs> Uh, daar moeten we met elkaar uitproberen te komen. Er is net een uh, gebiedsraad voor midden Humpseland uh, in het leven geroepen. En die moet een uh, gemeenteraad en het gemeentebestuur adviseren van hoe gaan we met het uh, gebied om.